Als ondernemer, als leidinggevende, waarom ben je begonnen aan deze baan? Wat was jouw motivatie toen jij dat begon? Voor ondernemers kan ik heel concreet vragen: ja, maar wat was nou jouw passie, jouw expertise, waarmee je begon en wat wil je gaan bereiken? Voor de ene is dat misschien een half jaar geleden, misschien is dat twintig jaar geleden, maar er is een reden waarom je dit begon en hoe ervaar je dat nu? Voor leidinggevende kan dat net zo goed zijn. Je bent waarschijnlijk begonnen uit een bepaalde functie, doorgegroeid en nu leidinggeven van een aantal andere mensen. Ook een mooie, krachtige plek om anderen te inspireren, anderen te ontwikkelen. Wat waren jouw drijfveren, jouw inspiratie, je motivatie om dat op dat moment die richting in te gaan? En hoe ervaar je dat nu? Ik bedoel er vooral mee met hoeveel energie krijg je daar nu uit? En hoe, wat doe je er dagelijks voor om dat positief te blijven stimuleren? Hele ruime vraag. Daar is ook niet één antwoord op. Maar zodra je voor jezelf die vraag stelt, is het ook mooi om dat je mensen om je heen te vragen. Wat drijft jullie om jouw job te doen? En waarom ben je dit begonnen? En hoe haal je die energie er nu uit? En als dat een moment minder is, hoe kan je dat weer terugpakken? Veel plezier. Ik wens iedereen heel veel werkplezier. Dankjewel. Wil je kijken hoe je dit kan toepassen of meer vragen? Ga naar www.talentmotivatie.nl.